Vandaag gaan we werken aan stretchen. Stretchen is heel belangrijk binnen de danswereld. Ik maak vandaag even een onderscheid tussen twee verschillende soorten stretch. Eén stretch is wanneer je al warm bent, dus je lichaam is al warm. na bijvoorbeeld een workout of wanneer je al gedanst hebt. En de tweede stretch is als je gewoon wil stretchen om je lichaam warm te maken. Dus dat doe je eigenlijk voor het dansen of voor een workout. Ik wil nu eventjes vooral focussen op wat je doet als je nog niet warm lichaam hebt. Zet de spullen even aan de kant. Zorg dat je ruimte hebt. En dan beginnen we in een heurpositie. Zet je handen op de grond. Wat belangrijk is, is dat je je hoofd ontspant. Je gaat bouncen acht keer. En je komt omhoog. Acht tellen lang. ga je weer bouncen. En omhoog, achter en lang. Bij de volgende oefening is adem een belangrijk onderdeel. We gaan drie posities aannemen. En in elke positie adem je vijf keer in en uit. Positie 1. Positie 2. Positie 3. Benen wijd. Dat zijn de drie posities. De volgende positie doen we Zet je benen iets wijder we gaan grote cirkels maken en rek zo ver als je kunt opzij en ga door naar de andere kant. Dit blijven we open Twee Laatste stretch. Om het af te sluiten gaan we alle stretchen aan elkaar vastzetten. Als je dit elke dag doet... Je bent zo flexibel.